Hallo allemaal. Zoals beloofd zou ik nog een keer een filmpje maken van een oefening die je kunt doen tijdens de hartmeditatie. Zorg in eerste instantie dat je goed zit, of op een stoel of op de grond, dat maakt niet veel uit. Maar voel de onderlaag onder je billen en eventueel je voeten. Leg dan alle twee je handen op je borstbeen, dus de hoogte van je hart. Sluit voor een paar tellen je ogen. Ik laat ze voor nu open. Ik zie dat toch heel erg gek als ik de hele mijn ogen dicht zit. En maak contact met jezelf, met je eigen gevoel. Voel je billen nog eens een keer goed op de onderlaag. Voel je voeten. Voel hoe je handen rusten op je borst. Concentreer je een aantal keer op je eigen ademhaling. Voel hoe je op dit moment ademt. Zonder er meteen een oordeel ook over te vellen. En als je zo zit. Breng je op een gegeven moment je handen alle twee naar voren. Je kunt ze nakijken, maar als je je ogen dicht doet, kun je het beter voelen. Het kan zijn dat je op een gegeven moment een tinteling in je vingertoppen voelt. Breng ze weer rustig terug. En doe het nog nogmaals. En doe het in een tempo wat goed voelt voor jou. Dus het kan zijn dat het sneller is dan wat ik het nu doe. Dat maakt niet. Zorg in ieder geval wel dat je armen, eigenlijk als het ware, loskomen van je lichaam. Dus niet zo, want dan blijft het te dicht. Dus hou je armen wijd. En misschien voelt het goed voor jou om je handen bij elkaar te houden. Alsof je er iets op hebt liggen wat je wilt geven aan iemand. Maar het kan ook zijn dat je zegt, nee ik wil ze wat wijder doen. Mag ook. Dan breng je ze weer rustig terug naar je boek. Vind voor jezelf een tempo wat past. het kan zijn op je eigen ademhaling of anders. En experimenteer er eens mee. Misschien voelt het wel heel prettig om je armen heel wijd te doen. En ze van daaruit weer terug te brengen naar jezelf. Maar misschien zeg je: Nou, dat vind ik toch een beetje eng. Ik hou die. Dat is ook goed. En doe het zo vaak zoals het goed voelt voor jou. En als je eventueel nog een stap verder wilt, kan dat ook. Dan kun je je voorstellen dat er voor jou iemand staat die je lief is. Alsof je daar wat aan geeft.